Ik ben Maria Engels, geboren en getogen hier in het Nimwezen. Ik heb een schuldersbedrijf en ik DJ. Ik woon in Bottendaal, uh, oh, en dat is de allerleukste wijk uh, die er maar bestaat. Met leuke cafés, zoals Café Maxime, Echt, uh, dat is nou mijn thuisbasis, hè? na het werken, biertje halen. Ja, gewoon, ik ben er geboren en getogen, dus je, je, café gehad op de Modestraat. Ja, en nu mijn bedrijf, eh, schildersbedrijf. Ja, heel veel kennissen, heel veel leuke dingen die ik dan meemaak. Ook met een DJ, je komt op zoveel verschillende plekken. Ja, je krijgt mij hier de stad niet meer uit. Het was eerst iets meer Havana. Dus eh, wat mij betreft mag het wel weer iets meer Havana worden. Ja, toch wel, ja, sociaal altijd de leuke dingen, mooie dingen. Ja, en ook een beetje rood, vanuit de universiteit vroeger al. Nijmegen is echt ook wel een roze stad. Een grotere regenboogstad. De Waal, dat we die hebben. Ja, alle bossen die we rondomheen hebben. En wat ze nou hier gedaan hebben met Furland. Ik hoop ook dat het niet bebouwd wordt, eigenlijk gewoon een heerlijk leven, relax leven hier. Ik merk dat er is geen verpaupering meer, dus het wordt goed bijgehouden, vind ik in Nijmegen. Want ik lees anders dan in andere steden dat daar toch wijken zijn die niet fijn zijn voor de mensen die daar wonen, waar de huizen niet meer fijn zijn en ik merk dat dat die wijken hebben wij niet in Nijmegen. Dan zou ook moeten denken, maar zulke wijken hebben wij niet. Zeg maar dat er heel snel uitsluitend komt wat Vuurlent betreft. Dat daar op korte termijn uitgemaakt wordt in iets zanig en zeuren. Wel niet, wel niet, wel niet. Gewoon, daar moeten alleen maar leuke dingen komen, ja. Nou... Wat wel leuk zou zijn, is er nog een ring erop bij de Goffods. Nog een aantal goede voetballers erbij. Nu we toch weer uh, ja, in de Eredivisie zitten, waarom niet? Laat me hoog denken. Ja, zoiets. <lacht> zou toch wat zijn, hè? Nou ja, goed, ik heb alle superlatief al gebruikt. Dus hè, ik vind het helemaal prima, zoals mijn ik gedijdt. Is dat niet een beetje te. Nee, het mag, hè? Oké. Okay. Ja? Oké, okay. goed. Dat was hij dan. Ik wil met jou in Nijmegen zijn.